Deze weet ik. Een peeling. Ja, gebruik je ze vaak of niet? Ik uh, gebruik ze thuis wel gewoon, maar inderdaad van die... Uh... Die kleintjes. Ja. Yeah. Yeah. Oké, okay. nou een peeling is een verzamelnaam. Yeah. En er uh, zijn verschillende soorten peelings. Uh, je hebt er wat... Ja, ik ga het even wat... Ja, je hebt jessner, je hebt... Uh, je, je je, heel veel je, je verschillende heel veel soorten. Yeah. Nou, wij gebruiken de peelings van Skintech. Gebruiken wij. Dat zijn eigenlijk... Het grote voordeel van de, die Skintech peelings is dat dat helemaal uitgedacht is dus om het heel erg... En consistent in effect te geven. Dat, dat is echt heel prettig. Okay. En uh, wij gebruiken dan meestal de TCA-peeling, okay. de diepe TCA-peelings, omdat we vinden dus dat daarin toegevoegde waarde Want wat, is. Want wat doet een peeling? Ja, een peeling zorgt, kan je voor meerdere dingen gebruiken. Het zorgt ervoor dat het eigenlijk een soort scrub is. Ja. Uh, scrub is. En het zorgt ervoor dus dat je ook uh, nou ja, hyperpigmentatie heel goed uh, kan, kan behandelen. Kan verminderen ook. Ja en, uh, ja, en wat ook nog een belangrijk element is, is dat die huid uh, toch ook weer wat gezonder, wat beter door bloed wordt. Oké, okay. ja. En ja. Uh, mensen die het uh, gaan gebruiken, want het is een product dat je thuis kan gebruiken Nee, denk absoluut ik? niet. Oh, oké. Okay. <laughs> nee, het is een... Uh... Mijn feelings wel. <laughs> Jazeker. Nee, het is een product wat je echt door mij moet laten doen. Uh, een, uh, maar wat je ervan kan verwachten, nou, enerzijds uh, wordt het gewoon aangebracht. Dan moeten we het echt gaan oh, dan... vijeren, hè? Zodat, dat want het gaat toch wel een beetje branden. Oké. Okay. En dan, uh, ja goed. Dan heb je wel een hersteltijd van ongeveer een week nodig, want het gaat wel echt schilveren. Okay. zijn jouw huisproducten doen dat niet. Nee, gelukkig nee. niet, nee. En het effect is, ja, dat houdt uh, ongeveer een jaar tot soms wel eens langer aan en soms moet je dat herhalen. En, ja. uh, maar goed, de resultaten zijn er wel naar. En zeker als jij uh, je stoort aan bijvoorbeeld ook poriën of aan die oppervlakkige uh, kleine pigment of pigmenten, is ja. dat gewoon een heel goed. Uh, product, product. Om, om te gebruiken. Oké, okay, dus peelings. Het zijn niet de peelings die de meeste dames thuis in de kast hebben staan, want deze kan je niet zelf doen. Uh, moet je echt laten uitvoeren. En wat er eigenlijk gebeurt is dat een, een stukje van de huid eigenlijk gaat afschilferen, waardoor je pigmentatie en roodheid en allerlei dingen kan verminderen. Ja, zo kan je het zeggen. Ja, is goed. Ja, is het goed? Ja, goed ja. genoeg. Oké. Okay. <laughs> ja.